Uh, we gaan uh, verder met de talkshow. De eerste ronde, uh, de dynamiek tussen rijk en regio is van deze eerste ronde het thema. En Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Martijn Groenleer, hoogleraar bestuurskunde hier aan de Tilburg University. Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Net binnen, ja. mooi op tijd. Ja, het is ja, gelukt. Timing, ja. Het was even spannend, maar uh, <laughs> het is gelukt. Heel fijn. Ja. En Mark Hameleers van het uh, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die alles weet natuurlijk van de regio-deals en daar uh, de hele coördinatie en aansturing op doet. Uh, alle drie van harte welkom. Uh, Martijn, we gaan beginnen met een inleiding uh, vanuit jou. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, ja dankjewel. Uh, mij is gevraagd uh, te pitchen, dus ik zal het proberen het zo... ...veel mogelijk ook daadwerkelijk te pitchen. Uh, we hebben al veel gehoord over dat brede welvaartbegrip... Hè, dus de, ...de verschuiving van BBP naar uh, wat mensen van waarde vinden, het werd al genoemd. Uh, dat vergt allerlei soorten verdieping, geografisch, economisch... Uh, ...maar ik richt me hier vooral even op de implicaties voor beleid... ...en met name ja, governance, hè, de besturing ervan. Uh, en met name dan even, uh, want daarvoor zitten we hier nu even... ...de relatie rijk-regio of regio-rijk... He, misschien beter. En wat voor, wat voor soort arrangementen zijn er nou voor nodig en, uh, om uiteindelijk ook die brede welvaart in de regio te realiseren? Um, wat mij betreft begint het uh, met overeenstemming uh, tussen Rijk en regio, Rijk en regio's. En Rijk is dan niet alleen het ministerie van LNV of uh, BZK, maar juist ook andere ministeries. Over brede kaderdoelen, is, dat is net ook al gezegd door Pieter van Geel. Eh, eh, en die komen niet zelden voort ook uit allerlei internationale eh, afspraken of Europese afspraken. Dus wat willen we met elkaar bereiken? Eh, misschien wel die agenda waar eh, de rector het over had. Eh, welke effecten willen we nu precies realiseren? Duidelijke afspraken daarover. Eh, met daaraan gekoppeld ook, en dat is een beetje het terrein van eh, mijn collega aan de rechterzijde, ook eh, duidelijke ja, systemen voor hoe je dat dan monitort. We, eh, hoe weet je dan of je met elkaar effect realiseert? Uh, en, en daarvoor is onderzoek nodig. Eh, dat koppel ik er meteen maar even aan. Uh, want dat weten we nog niet zo goed. En daarom was BBP en is BBP nog steeds zo populair, omdat dat is makkelijk meetbaar. Nou, dat is het eerste, denk ik. Dus duidelijke afspraken, maar daaraan gekoppeld ook uh, uh, systemen voor monitoring. Nationaal, regionaal, maar ook uh, naar andere niveaus. Vervolgens ruimte voor de regio om in, invulling te geven aan die afspraken, hè, die brede kaderdoelen. Uh, gegeven ook allerlei specifieke regionale kenmerken. Nou, er werd al gezegd iets over, over deze regio die toch anders is dan andere regio's. Nou, zo, zeg, eh, zo geldt dat voor alle regio's in Nederland en elders. Uh, dus gegeven specifieke kenmerken, uitdagingen, ruimte voor de regio om te variëren, te differentiëren uh, in, dit, in, het, in de oplossingen. Maar ook in hoe uh, de aanpak georganiseerd wordt. Dus een zekere mate van vrijheid, eh, ook om te experimenteren. Vooral ook omdat we voor veel van de opgaven waarvoor we staan, heel veel transitieopgaven, ja, daar liggen de oplossingen niet voor, uh, voor op de plank. Uh, tegelijkertijd uh, wel ook uh, nou ja, de verplichting uh, aan die regio's om ja, regelmatig ook uh, elkaar, andere regio's, het Rijk uh, en binnen die regio's, partijen die daarbij betrokken zijn, ja, van regelmatige updates te voorzien over hoe ze dat nou doen, hè, wat zijn nou Korte termijn resultaten zien we al uh, uh, uh, uh, ontwikkeling richting lange termijn resultaten. Uh, maar ook ja, wat hebben we geleerd. Uh, waarom werkt iets, waarom werkt iets niet of minder. Uh, ook dat uh, uh, type resultaten. Uh, dus die ruimte voor de regio die betekent niet de vrijblijvendheid. Maar die, dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid om ja, gebruikmakend van die regio iets uh, uh, ja, te rapporteren over voortgang. En als er geen of onvoldoende voortgang wordt geboekt... Dan zou je elkaar moeten, ook op, daarop kunnen aanspreken. He, als regio's onderling, binnen regio's, uh, tussen Rijk en regio. En dan, dan zou je ook aanpassingen moeten maken. En dat is ook wel iets, en daar zal uh, Mark Hameles denk ik over, iets, iets over zeggen. Wat ook in die regio-deals ook al gebeurt. Aanpassingen maken, andere partijen betrekken, andere acties bedenken. Tot slot, ik kom tot de afronding. Uh, heb je ook, uh, he, dit is, we zijn even ingezoomd, heb je ook, moet je ook kijken naar ja, hoe werkt het hele systeem. Heb je, moet je ook periodiek ook evalueren van werkt dat. He, die brede kaderdoelen die we hebben gesteld, zijn dat nou de juiste doelen, de afspraken die we hebben gemaakt... He, uh, uh, uh, gezien de resultaten die dat oplevert, uh, moeten we misschien iets anders doen. En daar speelt het ministerie, spe, spelen de departementen weer een belangrijke rol op, op systeemniveau, he, die er overkoepelend naar moeten kijken. Juist ook sommige afwegingen moeten maken uh, waar het uh, ja, die welvaartseffecten betreft, die misschien net iets anders uit kunnen pakken dan <kussie> verwacht, of, of, of voor de ene regio anders dan de andere regio. Daar. Dat is een belangrijke rol voor het Rijk weer, denk ik. Uh, uiteindelijk vergt dit aan, aan beide, of aan alle kanten, niet aan beide kanten, maar binnen Rijk, uh, bij het Rijk, binnen de regio's, vergt het ook een zekere mate van leiderschap, regionaal leiderschap. Uh, en dat zit hem niet alleen bij uh, degene die formeel die positie hebben, maar juist ook bij degene die uh, in de, in de, ja, op allerlei andere niveaus uitvoering geven aan uh, beleid uh, uh, om die brede welvaart uh, te realiseren. Dankjewel voor deze inleiding. Misschien even eerst de eerste reactie uh, van jou Mark. Ja, nou, wat ik denk ik heel mooi vind wat Martijn zegt, is uh, als het gaat om, uh, om brede welvaart in de regio, hè, ja. uh, en dat is eigenlijk waar, wat, wat wij ook, zeg maar, wat we, wat we ook willen, hè. Wat we net aan de tafel ook gezegd, de regio is het goede niveau om dat soort dingen uit te, uit te testen, is wat Martijn ook heel nadrukkelijk uh, wijst op het experimenteren. Hè. Ja. Dus het punt van geef ruimte aan de regio, en geeft dan ook ruimte aan het kunnen leren, dus het fouten maken en het ook met elkaar over hebben. Ja. Ik vind dat een heel belangrijke. Ook omdat het, het hele kader van de brede welvaart is nog relatief nieuw. Hè, en het dan zeg maar, in de regio's gaan uitvogelen hoe het moet, dat is ook heel spannend. Ja. En dan zul je ook zien dat ja, het is niet one size fits all. Mm -hmm. De regio's in Nederland, hoe klein het land ook is, zijn verschillend. Hè. Ja. Dus, uh, en dat vergt ook een beetje aan, aan de kant zeg maar, van, van de staat, van het Rijk, ook uh, het geven van ruimte. Hè. Mm -hmm. Dus dat je inderdaad realiseert van. Uh, Laten eens even kijken van wat is er nou aan de hand in die regio, wat speelt daar, wat is nodig, ja. wat zou je dan kunnen inzetten en hoe kunnen wij daar dan mee meedoen. Ja, heel goed. Uh, Hans, het experiment, is dat uh, ook al iets wat uh, in het buitenland misschien meer bekend is, waar het planbureau gebruik van kan maken? Of hoe, in hoeverre is, dat, is het, is het uh, experiment ook lastig? Maakt het het lastig om die monitoring op een goede manier in te richten? Het is helemaal geen experiment. Nee? Nee, volgens mij zijn we daar al een hele tijd mee bezig. Mm -hmm. uh, ik heb ooit het plezier gehad om hier directeur te mogen zijn van Telos. En volgens mij ligt daar een hele lange traditie van nadenken over triple P-achtige monitor- en evaluatiesystemen die ja. dienstbaar zijn aan het beleid. Er ligt een enorme mooie traditie in Brabant van de manier waarop integraal kennisperspectief aan de ene kant en integraal beleid zich tot elkaar verhouden. Ja. En ik ben ontzettend blij dat, dat wat ik zag uh, de heer Grashoff meteen net uh, in het panel zitten, dat de Tweede Kamer eigenlijk uh, op landelijk niveau mm -hmm. die lijn heeft opgepakt om ja. te zeggen, jongens, we willen eigenlijk als Tweede Kamer, want we verhouden ons, ons steeds op sectorale dossiers, dan hebben we het over economie, dan hebben we de begroting landbouw in de Tweede Kamer, enzovoort. enzovoort. Wij willen een keer het, het, het, het overview hebben, ja. verantwoordingsdag. Nou, da daar is de monitor brede welvaart uit voortgekomen van het CBS. Mm -hmm. Uh, uh, maar die monitor brede welvaart kijkt terug. Ja. En, uh, uh, als, als we iets met brede welvaart moeten doen, dan is het dat het echt hard moet worden in het beleid. Mm -hmm. Dus het moet geborgd worden in het beleid. Als dat blijft, dat een mooie grote, grijze, roze wolk hè, die ergens boven is. Nee, het moet echt geborgd worden in het beleid. Dus naast zeg maar even de monitor Brede Welvaart landelijk, uh, hebben we uh, in die studiegroep Begrotingsruimte, hè, een groep topambtenaren die voor het nieuwe kabinet met elkaar spreekt over ja, wat willen we het nieuwe kabinet meegeven aan begrotingskaders, is in die studiegroep Begrotingsruimte ook op verzoek van de Tweede Kamer, ere wie ere toekomt, ja. uh, is, is die studiegroep verbreed. Wij als directeuren planbureaus, hè, mm -hmm. ja, CPB zit er altijd van oudsher al aan, samen met, met, met de president van de Nederlandse Bank, het uh, planbureau voor de leefomgeving, het Sociaal-Cultureel Planbureau, is aangesloten bij de studie over begrotingsruimte. Waarom? Omdat als je het serieus wil verborgen in het beleid, ja. dan moet je ook in je begrotingsbeslissing dat brede welvaartsperspectief gaan meenemen. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat je in je, in je begrotingsbeslissing je een soort van or eerste orde perspectief en een tweede orde perspectief inbouwt. Ja. Het eerste orde perspectief zijn je sectorale agenda's. Hè? We moeten iets aan klimaat doen. We mm -hmm. moeten iets aan de energietransitie doen. Uh, ik was wat te laat omdat ik met de ministerraad even moest spreken over stikstof. Ja. Daar moeten we ook nog wat aan doen. Dus we hebben een aantal sectorale agenda's. Maar die, we, we komen er met die sectorale agendas niet als we die stuk voor stuk los van elkaar gaan oplossen. Nee. Die hebben allerlei relaties met elkaar. Stikstof heeft allerlei relaties met klimaat. Heeft allerlei relaties met werkgelegenheid enzo, enzovoorts. En, die, en, en die in tweede orde, integraliteit, ja, die moet je ook ergens borgen. Mm -hmm. en, en wat we nou gaan doen, is eigenlijk dat we die. Uh, via, via die studiegroep Begrotingsruimte hebben we dat ja. ingebracht bij de begrotingsbeslissing. Daar zal het geborgd moeten worden in integraliteit. Maar ah, die moet ook regionaal geborgd worden. Dus ook regionaal mm -hmm. zul je enerzijds een monitoring systeem moeten hebben wat terugkijkt. Waar staan we nou in brede welvaart? Ja. Anderzijds moet je een soort van uh, perspectief vooruit hebben. Van wat staat ons nog te doen? Mm -hmm. En hoe gaan we dat beleid nou zo inrichten dat die sectorale agenda's op een goede manier in elkaar grijpen? Ja. Dus nadenken over stikstofopgaven, ja. nadenken over natuuropgaven, nadenken over landbouw enzovoort. Enzovoorts. Martijn, is dit um, de borging die Hans beschrijft? Is dat ook de overeenstemming waar jij eigenlijk je pitch mee ja, begon? Uh, deels denk ik. Ja, dit is dus uh, sectoraal in, uh, uh, integraal. Maar ik denk dat het ook uh, dus rijk regio is. Dat is mm. denk ik uh, uh, uh, daar in aanvulling op. Ja. Uh, dus, dus, dus op uh, meer, meerdere beleidsterreinen in samenhang met elkaar brengen en meerdere beleidsniveaus met elkaar in samenhang brengen en uh, dat is een, een gelijk voor een deel een gelijktijdig uh, spel denk ik en uh, en daar dat was het deel van het experimenteren daar uh, is voor monitoring ik denk ik al veel geëxperimenteerd en, geëxperimenteerd en geleerd en daar kunnen we heel mooi op voortbouwen uh, ponte los hebben daar heel veel ervaring uh, ik denk dat voor de relatie, en daar, als ik me daar even op richt, tussen uh, het Rijk, de, de departementen, uh, de regio's, dat daar in het kader van uh, allerlei uh, initiatieven, zoals de regio-deals, maar ook de ressen, uh, de regionale energiestrategieën, mm -hmm. daar komen we later mm -hmm. nog over te spreken, denk ik, dat daar, uh, ja, dat daar ook vooral heel goed wordt geëxperimenteerd ja. op dit moment. En lessen worden geleerd, inzichten worden opgedaan aan beide kanten. En niet, uh, niet alleen aan de kant van de regio, misschien mm -hmm. juist wel aan de kant van het Rijk, van hoe verhouden we ons nu? Of zouden we ons het beste kunnen verhouden tot de regio? Hoe zorgen we ervoor dat, ja, die kracht van de dat we die kracht van de regio uh, zo optimaal mogelijk uh, benutten? He, tegelijkertijd wel ook, en dat is dat systeemperspectief, ja, mm -hmm. dat je, we zijn wel als Rijk verantwoordelijk voor het hele systeem, voor al die regio's. Ja. He, en uh, voor het, ja, het ook afwegingen maken op enig moment. He, van waar je voor, waar je ook, je, op enig moment moeten ook keuzes worden gemaakt die wellicht op sommige, ja. uh, voor sommige regio's of binnen sommige regio's ook, ook, ook pijn kunnen doen. En Daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja. Mark, we hebben het uh, instrument van die, uh, die regio-deals. Uh, is dat voldoende om het samenspel tussen de regio's en uh, het Rijk uh, op een goede manier in te richten? Dekt dat hem? Ja, kijk, die regio deals dat zijn dat is eigenlijk gewoon een vehikel. Het ja. is een manier waarop Rijk en regio samenwerken aan, aan brede welvaart. Maar er zijn ook andere samenwerkingsverbanden mm -hmm. tussen Rijk en regio te benoemen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het interessante bij de regio deals toch is dat het Rijk zich bij het spreken wat volgend heeft opgesteld in de richting van de regio. En dat ja. is wel een verschil met andere samenwerkingsverbanden. Um, dat is ook zeg maar, het, het leren waar, uh, waar Martijn het net, uh, net over had. Ja. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, het, het is zeg maar, iets waarvan wij merken als we met bestuurders praten in het land. Hè, dat hebben we gedaan van, nou, wat vinden jullie hier nou van? Ik vind het wel een hele, hele plezierige manier. Mm -hmm. Omdat het ook um, in de regio mm -hmm. de regionale bestuurders uitdaagt om te, om, om te zeggen wat van belang is. Ja. Een beetje ook het punt van Hans, met, op, op nationaal niveau. Uh, als je kijkt van, want voor mij plaats je een hele goede punt in de tijd waarbij je zegt van het monitoren, daar zijn we goed mee bezig. We ja. proberen ook dingen zeg maar, uit te vogelen. Maar als je zeg maar, vooruit zou willen plannen en mm -hmm. terug zou willen koppelen, dat is beren lastig. Ja. Dat is lastig op, re, op rijksniveau, op nationaal niveau, daar hebben we de planbureaus bij nodig. Uh, maar op, op, op regionaal niveau ja. speelt dat ook. En nou, ik denk dat de wisselwerking in die regio-deals erop gericht is dat we daar dus leren, een regio als zeg maar deze, Tilburg, we hebben een regio die met Tilburg en, en Breda mm -hmm. met de West-Brabant. Ja, dan is het voor ons interessant om te zien hoe lossen zij dat op en wat kunnen wij daarvan leren. Slash, als de regio iets nodig heeft wat het Rijk kan leveren, kunnen we dat leveren. Ja, ja, ja. Van zijn koppeling met de, met de werkplaats. Als je zegt, het is geen, geen experiment, we weten het eigenlijk best wel. Hoe kijk je dan tegen die werkplaats aan? Ja, nee, maar, dat, maar alweer, dat, dat gaat over uh, uh, het verder robuust maken van het perspectief. Ja. Dus, uh, uh, voor mij is het geen, geen vraag meer of die brede welvaart er gaat komen, ja of nee. Uh, er is alom behoefte aan een integrerend perspectief. Ja. Omdat we nogmaals, die grote transities gaan we niet stuk voor stuk realiseren. Gaat ons niet lukken. Nee. Dus we moeten integratie hebben. Mm -hmm. Nou, wat, wat zijn nu integrerende kaders? Nou, brede welvaart is zo'n integrerend kader. Ja. Alleen zul je het wel robuust moeten maken. Mm -hmm. Dat betekent dus dat, dat, dat je enerzijds zeg maar even de, het grote brede kader hebt, zeg maar even de roze wolk van brede welvaart. Mm -hmm. Maar je moet die gaan vertalen naar specifieke regio's. Wat ja. zijn dan hier concrete welvaartstekorten? Uh, en daar, daar zul je dus keuzes over moeten maken: hè? Van, van wat vinden wij nu hier een concreet welvaartsperspectief? Ja. Dat kan gaan over het totaal van brede welvaart in de regio, in vergelijking met andere regio's. Dat kan gaan over de verdeling van brede welvaart onder je bevolkingsgroepen. Mm -hmm. Dat kan gaan over brede welvaart in relatie tot verschillende dossiers. Hè. Dus je moet hem dan wel ja. operationeel maken in de beleidskeuzes die je maakt met elkaar. Ja. Dat hoeft niet elk jaar te zijn, maar als je het alleen maar meeneemt aan het begin van zeg maar, je bestuursakkoorden... Als er weer een nieuw provinciebestuur gekozen moet worden, als er weer een nieuw gemeentebestuur gekozen moet worden, rond de tafel zitten kijken waar staan we nou in de brede welvaart en ja. hoe verhoudt zich dat nou tot de concrete opgaves, energietransitie, stikstof, noem maar op, waar we mee te, mee te maken hebben. Ja. Bedoel, dat is ook wat wij hebben geleerd uit die regio deals, want we zijn als PBL ook betrokken geweest bij de evaluatie daarvan, mm -hmm. komen ook binnenkort met een mooie notitie daarover uit, ja. wat hebben we daar nou geleerd. En het grootste leerpunt is dus a, dat, dat het inderdaad wenselijk is dat brede welvaart er is. Omdat het juist het perspectief verbreedt en je schuifruimte het nadenken over beleid ook mooi uh, uh, richting geeft. Maar b, dat het ontzettend nodig is om het te borgen en te, te, te, te verbijzonderen in het beleid. Ja. Dus dat je echt ook je keuzes gaat maken in termen van het kader van brede welvaart. Ja. En, en dat is, bedoel ik dus met achteruitkijken, monitoren aan de ene kant... Maar ook, ook als sturend instrument voor beleidsontwikkeling. Mm -hmm. aan de voorkant naar de toekomst toe meenemen. Ja. Ja. En, dan, en nogmaals, ik wil alweer. Hè, de, de, de, en ik denk dat het inderdaad zo'n werkplaats zoals hier gebeurt. want de component waar we het niet over gehad hebben. is, is de kenniscomponent decentraal. Mm -hmm. uh, uh, er komen veel taken op uh, regio's af. Uh, en dat hebben we in het sociaal domein, de decentralisatie in het sociaal domein, ook meegemaakt. Hè. Ja. We, we zijn heel snel in staat om te decentraliseren, maar we denken niet na over de consequenties. En dat heeft een financiële component natuurlijk, maar even belangrijk nog is de kenniscomponent. Mm -hmm. zodat, je, zodat je niet overvallen wordt in de regio, of je jezus nog aan toe, wat nu? Ja. Weet je? Dus, dus uh, het gaat er ook om dat er een stevige kennisinfrastructuur wordt opgebouwd, regionaal, provinciaal, gemeentelijk, mm -hmm. om daarmee om te gaan. Ja. Nou, Brabant mag zich rijk rekenen met het feit dat hier zo'n kennisinfrastructuur bestaat, mm -hmm. weet je, dus, dus nou, houd die dan ook in stand. Er zijn nog een heleboel provincies waar het niet zo is. Nee. Dus, dus uh, nou, Overijssel is er eentje die, die vooraan loopt, ik weet dat Friesland ook vooraan loopt, Brabant loopt vooraan. Uh, als het gaat over experimenteren en, mm -hmm. en de werkplaats, zou ik zeggen, niet alleen, zeg maar, hier intern Brabants kijken met die werkplaats. Nee. Maar ga nou gewoon je kennis ook, ook vergelijken met wat er in die andere provincies gebeurt. Ja. En, en dan verrijken we elkaar in de manier waarop... Want wat ik zo frappant vind, is dat mm -hmm. er steeds vanuit die provinciale werkplaatsen gekeken wordt naar Den Haag. het aantal verzoekers bij ons. Van, ga ons helpen, kom ja. ons helpen. Ja. Re... Jongens, kijk naar elkaar. Ja. Je, moet, je moet niet alleen verticaal kijken, je moet vooral ook horizontaal kijken en van elkaar leren. Ja. Nou, dat is volgens mij een aspect wat inderdaad in die werkplaats ook zou kunnen worden uitgebracht. Ja, mooi. Mooie opmerking voor de laatste uh, ronde. Ja. Ja, ik zie wel gebeuren wat Hans uh, beschrijft in de zin van uh, het toekomstperspectief is er voor een deel al. Ja. Ik, ik zit niet bij het PBL, dus ik kan niet de interactie met het PBL zien. Hè, maar ik weet wel dat Hans daar zeg maar, erg bij betrokken is. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat de uh, zeg maar, uh, provinciale of decentrale planbureaus of de werkplaatsen met elkaar aan het praten zijn. Met name op het thema brede welvaart, daar hebben ze elkaar aan gevonden. Ja. Dus zeg maar, die samenwerking is heel belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de steden, hè, dus bijvoorbeeld Amsterdam, die, die zeg maar, ook heel specifiek een eigen brede, uh, brede welvaartsindicator heeft ontwikkeld in samenwerking met Kate Raworth van de Donut Economie. Mm -hmm. Dus er zijn, en dat is ja. denk voor ons, zeg maar, even de nationale jongens, heel fijn, dat er zeg maar, gewoon in het land zoveel initiatieven zijn die ze met elkaar verbinden ja. en waar wij ons ook graag tot verhouden, maar dan als partner. Ja. Als we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen, dat zou echt heel fijn zijn. Okay. Tot slot, wensbeeld voor de Ik voor zie de heel werkplaats. veel ruimte en uh, mogelijkheden voor de werkplaats. Ja. We hebben een aantal uh, geïdentificeerd, voortbouwend op wat we al doen. Hè. We proberen ook in samenwerking met PBL en LNV in uh, het regio deal lab uh, wat we organiseren, dat leren te stimuleren. En dat, dat zien we gebeuren, ja. maar we zien ook dat daar uh, behoefte is aan uh, input van mensen die... Uh, kritische en constructieve vragen stellen over hoe dat dan allemaal precies in de praktijk wordt gebracht. En die ook uh, samenwerken, samen helpen om uh, antwoorden te formuleren. Dus ik zie daar heel veel uh, mogelijkheden voor de, voor de academische werkplaats. Ja, heel goed. Heel veel dank voor het uh, aanschuiven hier aan tafel en het delen van jullie perspectief op die uh, dynamiek tussen rijk en uh, regio. Uh, goede punten benoemd. We gaan ermee aan de slag. Dank u wel.